Hey, leuk dat jullie meedoen aan deze Skills Dojo Live-missie. We gaan een lichtgevende monster badge maken. Zoiets als deze. Je kunt kiezen uit drie versies. Een groen, een blauw of een paars monster. Deze missie, of zogenaamde soft circuits, is speciaal voor de Maker Fair in Eindhoven ontwikkeld.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 een marker, een schaar, een gaatjesstang, een lijmpistool, textiellijm en een van de monster Je vindt alle benodigde materialen in de doos voor je op de tafel, dus we kunnen meteen aan de slag. Maar voordat we beginnen gaan we eerst eens kijken hoe zo'n soft circuit met een ledje eigenlijk werkt. Een led is een elektronische halfgeleidercomponent dat licht uitstraalt als er stroom doorheen gaat. De component wordt ingebouwd in een kleine doorzichtige behuizing van een paar millimeter groot. Die behuizing werkt tevens als lens. Het versterkt het licht dat vrijkomt. Het woord LED is afkomstig van Light Emitting Diode, in het Nederlands lichtuitstralende diode. Een LED heeft een negatieve en een positieve zijde, net als een batterij. Deze positieve en negatieve zijdes worden aangeduid met een plus of een min. En, heel handig, het pluspootje van de LED is altijd iets langer. Zo kun je dus de plus en de min heel makkelijk uit elkaar houden. Wanneer een negatief stroomdeeltje bots met een positief elektrisch deeltje, verliezen ze energie. En deze energie kun jij zien in de vorm van een lichtstraal. De plus, het gedeelte waar de stroom doorheen gaat, wordt altijd aangegeven met een rode kleur of een rode draad. De min of de aarde is altijd zwart. Zo heeft een elektrisch circuit altijd maar één mogelijke stroomrichting. Want draai je het om, dus bijvoorbeeld de plus van de led op de min van de batterij, dan gebeurt er... Inderdaad, helemaal niets. Voor jouw lichtgevende monster badge gaan we een elektrisch circuit maken met de batterij in de houder. Met de geleidende draad van de plus naar de plus van de led en vanuit de min van de led naar de min van de batterij. En omdat dit circuit van textiel, in dit geval vilt en geleidende draad gemaakt is, noemen we het een soft circuit. Soft is het Engelse woord voor zacht. Je maakt een elektrisch circuit van zachte materialen. Het maken van de monsterwedge gaat in zeven korte stappen. Stap 1. Kies nu eerst één van de drie monstersjablonen en knip de onderdelen ruim uit. Verwijder dan de achterkant en plak de onderdelen op het veld. Knip ze dan opnieuw, maar nu wel netjes over de stippenlijnen uit en verwijder de plakkers. Een tip? Lukt het je niet om de plakkers van elkaar te scheiden, kras dan met de scherpe kant van een schaar over de foliezijde van elk onderdeel. Door te vouwen, breek je de folie en kun je hem makkelijk verwijderen. Om het wat makkelijker te maken, hebben we de ogen en de bek al voor jullie gemaakt. Die hoef je dus niet opnieuw uit te knippen. Terwijl jullie alle onderdelen uitknippen, kun je deze video even op pauze zetten. Als je alle onderdelen hebt uitgeknipt, druk je weer op play en gaan we verder. Succes! Druk nu op pauze. Hebben jullie alles uitgeknipt? Mooi! Pak nu de ledjes. Er zijn ledjes in een heleboel verschillende kleuren. Er zijn snel of langzaam knipperende ledjes en ledjes die van kleur wisselen. In de doos vind je een paar verschillende leds. Test zelf maar eens wat ze doen door ze op deze manier tegen de batterij te houden. En kies dan degene die jij het mooist vindt voor jouw monster. Draai nu met de tang beide pootjes van de led in een cirkel. Eerst het lange pootje, op deze manier. Markeer dan het pootje even met de marker, dan weet je straks nog dat dit de plus is. En ook het korte pootje. Deze hoef je niet te markeren. Zet de video terwijl je dit doet maar weer op pauze. Pak dan de batterijhouder en je led en leg ze op de juiste plaats op het basisgedeelte van je badge. Het is het makkelijkst om hem een kwartslag te draaien. Dan zitten de plus en de min al op de juiste plaats. Teken met de marker jouw circuit. Geef de plaats van de led, de batterijhouder en de plus en de minzijdes aan. Houd er rekening mee dat er ook nog een magneetstrip boven de led geplakt moet worden. Dus plaats de led niet te hoog. Zet de video maar weer even op pauze. Knip nu met de gaatjestang een gaatje op de plaats waar het ledje gaat komen en steek het ledje door de stof. Gelukt? Top! Pak dan de batterijhouder. Doe de batterij erin met de ruwe zijde naar beneden. En plak de batterijhouder met behulp van wat lijm uit je lijmpistool op de badge. Pak nu de naald en de geleidende draad. De geleidende draad is een speciale draad waar hele dunne draadjes roestvrij staal doorheen geweven zitten. Hierdoor kan er stroom door de draad en zo kun je de batterij en de led met elkaar verbinden. Dit zijn speciale naalden. De draad krijg je op deze manier door het oogje. Heel makkelijk. Start nu bij de batterijhouder en steek de naald en draad steeds afwisselend boven en onder door de stof. Volg het circuit dat je eerder hebt getekend. En pas op dat je niet in je vingers prikt. Bij de led aangekomen haal je de draad nog twee of drie keer door het pootje van de led. Dit om contact te maken, maar ook om de led vast te zetten. Vervolgens doe je hetzelfde met de andere kant. Eventueel kun je de draad op sommige plaatsen nog vastzetten met wat lijm uit je lijmpistool. Zet de video maar weer even op pauze terwijl je dit doet. Plak nu met de textiellijm alle overige onderdelen op je badge. Pak de magneetstrip, verwijder de witte folie en plak hem aan de achterkant iets boven de led op je badge. Nu kun je je lichtgevende monster badge opspelden door de magneetstrip los te halen en beide delen door je t-shirt heen weer met elkaar te verbinden. Oh ja, en met het kleine schakelaartje op de batterijhouder kun je je badge aan- en uitzetten. Super leuk dat je hebt meegedaan aan deze missie. Lijkt me tof als je een foto of video van jouw badge met ons wilt delen op Facebook of Instagram. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Tot de volgende missie.